Daarna heb ik wedstrijd. En uh, Blondie is een beetje grijs geworden van de viezigheid. En ik heb hier een hele emmer gevuld. Want ik ben gisteren naar de store geweest. En heb ik het gelijk helemaal leeg gekocht. Ik heb Hier wat spulletjes. En ook nog wat spulletjes dat ik zelf had. En dat ga ik vandaag gebruiken om Blondie te wassen. Blondie, doe maar niet. Lieve schat, laat maar los. Los. Los. Wij gaan maar uh, wassen. Wat ik in mijn emmer heb is appelboter, dat is voor mondhoekjes. Dan heb ik, uh, uh, ik uh, staatspray. Um, van hetzelfde maak heb ik ook shampoo. En uh, dan heb ik hoefolie, een borstel, uh, strikjes van zijn vanmorgen. En um, van Sactolin nog een klein beetje, uh, hoe heet dat nou? Shampoo, een spons. Ja. en een borstel en een emmer. Kom hier mee, Pony? En dan gaan niet goed tegen Kier. is een hartstikke uh, uh, uh, uh, uh, uh. En Hello, Niet mij heel ver lopen alsjeblieft. <laughs> Ho! weet niet wat er eng is. Ja, we gaan in ieder geval even haar mama laten zien, hoe smerig ze zijn. En haar staart. Benen zijn echt... Ongelooflijk vies. De staart heeft niet eens meer de kleur van haar hoofd. Zo, zijn we op de spijtkaats. Ik heb hier vijf muntjes van 1 euro voor warm water. Maar ik ga beginnen met koud water voor haar hoeven. Ik begin met de hoeven. Ik begin met hoeven, uh, omdat dit het makkelijkste is en hiervoor, heb ik nog koud, uh, hiervoor kan ik nog koud water gebruiken. Dus dan uh, is dat wel handig. Uh, uh. Zo, nou, dan ga ik het eerste muntje erin doen. Zo, zet ik hem aan, dat duurt heel even. Dan ga ik er benen gaan wassen met petatine, want die zijn ook wel heel erg goed. Oh, dit steekt. Ja, ik ga nu proberen de beter open te krijgen. Deze krijg ik meestal niet open. gaan we en dan gaan toch blij? kan je het proberen? Ja. Moet je vast? Of staat Nou, dan ga ik er beentjes wassen en uh, ja. Ik ga haar staart nu doen. Hij is al nat. En dat doen we nu met de grote shampoo ook. Pak lekker wat van, want ze heeft echt een hele die staart. En dan lekker inzoeken. Ik ga hem nu weer uitspoelen en daarna nog een keer inzeven. Omdat hij zo vies is. Gaan we voor ronde 2. Zo, haar hoefjes en alles zijn schoon en nou, dit is het eindresultaat. Ze heeft weer witte maanden.